Die is aangereden een vrachtwagen, die hele vrachtwagen zijn motorkap ligt er wel af. A1 reanimatie. Zo, we doen de gaar naar Pek. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTL5, lspd voor Amor. En vandaag ga ik op pad met deze ambulance, gemaakt door Jessly van Heumots. Uh, met een beetje hulp van Lars Labré. Als ik goed uitspreek Lars, ja, ik het wel. Uh, maar in ieder geval, hij is nog work in progress, dus lekker Engels weerpik. Uh, hij wordt nog verder afgemaakt, dat betekent dat ik niet uit uitgebreid alles binnen laat zien en zo. Uh, was een beetje de afspraak want ik kon gewoon niet wachten om hem al te gebruiken en dan ben ik weer zo irritant om steeds daardoor te vragen maar geeft die om geeft die om geeft die ambi en uiteindelijk hebben ze maar gezegd weet je wat je krijgt hem gewoon um, in ieder geval blauw niks oranje uh, hij heeft groen en werkverlichting um, wat je gaat zien is dat er dus nog wat dingen missen, zoals sirene speakers, zoals in het midden zit ook nog blauw, dat heeft ook niks. Uh, maar in ieder geval nogmaals, hij is, is nog in de maak, hij moet nog worden afgemaakt. Dus dat betekent dat er dingen nou eenmaal niet kloppen, of niet kloppen, nog niet af zijn en niet compleet zijn. Dus daarom binnenin bijvoorbeeld laat ik ook verder niet zien. Uh, we gaan nu naar een A1, melding, persoon neergeschoten, de politie rijdt mee, het is redelijk ver weg. Um, wat wil ik nog zeggen dat de sirene die de 1303 normaal gesproken heeft die uh, gebruik ik niet, ik gebruik zeg maar de sirene die deze ambulance in Rotterdam heeft, en dat is namelijk die wat ook op de M&T Audi Q7 zit, en op sommige andere ambulances dat is deze Want deze vind ik gewoon super vet vetter dan uh, de soort hij lijkt een beetje op de politie schreden, maar dan is het de versie ervan. Hij is nu naar een persoon neergeschoten op een hele drukke snelweg. Hij is zoveel mogelijk links rijden tot het verkeer automatisch naar rechts gaat. En zolang dat goed gaat... Crash die, handen. Zo, daar zijn we weer. En meteen een AE-melding. Um, voor een uh, ongeval wegvervoer. Dus een ongeval met een auto. Uh, ik weet niet of daar ook politie en brandweer naartoe gaat. En of daar twee auto's tegen elkaar zijn of één. Dat is één groot vraagteken. Maar we zijn er al bijna. In, uh... Alleen één persoon die is aangereden een vrachtwagen. Die hele vrachtwagen zijn motorkap ligt er wel af. Ik vind die velgen ook zo vet, die zwarte velgen. Oh, dat is wel heel dicht op de motor. We kunnen ze naar binnen rijden hier. Ja, dag meneer. Ik bent zeker de bestuurder. Ik ga eens kijken. Wij gaan eens kijken bij ons slachtoffer. Oh, die ligt er wel helemaal onder. Uh, hoe ging het ook alweer? Griekse ei? Oh shit. Mooi joh, het is gewoon H. Geloof ik. Maar we kunnen hem meteen meenemen naar het ziekenhuis. Weet je wat we doen? Meneer, kom eerst eens onder die al uit, of onder die auto uit. Het was een foutje van mij. Griekse ei is meteen meenemen naar het ziekenhuis. Dat is stap 1. Kunnen we nog evalueren? Um, leven is goed, saturatie is goed, ademhaling is goed, hartslag goed, bloeddruk goed, temperatuur goed. Um, wacht even hoor, wat mij betreft hoeft hij er niet eens mee. Ja. Meneer, het beste ermee. Weet je, alles was zo goed. Ik zag verder geen wonden, hij kon lopen. Ik denk dat het heel langzaam is gegaan. Uh, dus persoon, patiënt hoeft niet mee. En uh, wij zijn weer op vrij. Ook wel eens uh, lekker. We waren bijna bij de post. Wel hier, links namelijk. Um, en we krijgen een melding van een uh, persoon die wat misselijk is. Wat braken, koorts heeft. Uh, dus we gaan uh, even daar naartoe. Het is een A2. Het is hier erg druk, dus ik pak hem linkerbaan en dan ga ik dadelijk naar links en eerst voor naar rechts. Dat is wat minder druk. Denk ik. Ja. Dus die ritten horen natuurlijk ook bij A2'tjes. Maar we pakken nog genoeg spoedritten zo dadelijk. Jullie hebben geen voorrang mensen. Ik rijd dus gewoon door. Nou dan zijn we er toch bijna 300 meter nog. Goedendag, Hallo. Hey. Oké, okay, is goed hoor, dankjewel. Ah hey, hey. uh, we beginnen met... Ha. Even wiet. Ons kijkt, kijken of het überhaupt nog ademt. Zo ja, dan weten we dat al was. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ik ga meteen wat vuurstof geven die is laag verhoogde temperatuur hangen 38 uh, en dan gaan we even kijken wat er nou allemaal speelt waarom ben je natuurlijk gaan. Uh, even kijken virale hepatitis nou, hij is gewoon onwel geworden op straat oké okay. was misschien wel A1 flauwval uh, op straat gewoon zomaar is uh, op zich best wel een A1, nou, hij is al in de ambulance te zien, ja, hij zit. Dus die gaan we gaan hem even naar het ziekenhuis brengen. Even laten controleren of hij wel, hij valt nu door de grond heen. Of die, uh, weet het, of daar iets aan de hand is, of uh, ja, wat verder onderzoek, weet je, bloedprikken, dat soort dingen. Aankomst ziekenhuis. Status vrij. die scheelde voor ook knakte zelfs nog tegenop eh uh, persoon neergeschoten politie mee. Alweer. dus straks ook al, maar die hadden we niet afgemaakt en nu weer niet <laughs> Zo, al een paar keer dat die is gecrashed dat betekent wel dat ik gewoon lekker verder ga op de locatie waar ik ben geëindigd of waar ik weer inspan. Uh, even kijken politieboulevard politieb. dat is heel ver weg dus die gaan we niet aannemen er is een ongeval gebeurd dat is niet waard om te zeggen daar gaan we aan ah, helemaal naartoe um, ja goed, dus, uh, we zijn vandaag een beetje aan het surveilleren, niet echt op post staan. Uh, kan aan de ambu liggen, kan aan de mod liggen. De mod is natuurlijk, crash ook wel eens. Uh, aan de andere kant crash je ook wat vaker met deze ambu, maar dat is niet om de ambu af te kraken. Maar wie weet, ik weet dat nooit precies. Kan een ELS-verhaal liggen en kan aan uh, bepaalde dingen zijn die ik doe. Bijvoorbeeld, uh, ja, ja wat, wat doe ik verkeerd, misschien te snel rijden. Uh, in ieder geval een persoon niet aanspreekbaar. Oh, Rijk er was nog op ver. Ik dacht echt, lekker grempik, maar nee hoor. Hoi, wat is er gebeurd? Je zegt toch niks tegen me, dus dan praat ik niet met je het zegt het is niet goed oké okay, dat, dat is wel iets we gaan meteen even kijken hoor blijf allemaal rustig ontspan denk zelf ook aan je hartslag komt helemaal goed joh ja. we hebben wel gewoon alles aanwezig geworden dus dat is goed um, we gaan even kijken wat het probleem was waarom deze mevrouw misschien niet aanspreekbaar is voedselallergie is bekend met uh, astma um, hypotensie uh, is licht cyanotisch en kortademig pijn op de borst wel ritosternal en koud zweet kan misschien een hart uh, iets met hart zijn maar kan lijkt nu meer op de longen dus wat we gaan doen is sowieso wat zuurstof bijgeven terwijl de saturatie te goed was um, dus dat gaan we zo sowieso even doen. En met die zuurstof samen ga ik wat medicatie geven om wat te ontspannen. Om wat uh, pijnklachten eventueel weg te nemen. En dan gaan we eens naar het ziekenhuis met deze beste mevrouw. Is het bekend met astma? Heeft misschien een astmaaanval. Uh, maar hij krijgt zeker zuurstof tekort ergens. Want ze wordt zeer notisch. Het is blauw kleuren van de huid. En dit dat is kortademigheid. Uh, dus dat is in ieder geval iets niet helemaal lekker. Uh, om die reden gaan we wel even met spoed naar het ziekenhuis vind ik. Afja, uh, ja, code groen. Nee. Stabiel. Stabiel. Dus we gaan A2. Ga even aan de kant, Pik, Dankjewel. Ja, ik krijg gewoon door. Het enige over wie groen heeft, zijn niet in de voetgangers. Ik vind dat zo'n onzin om daarop te wachten. Ik weet niet hoe dat met jullie zit hoor. Natuurlijk is het realistisch als ik gewoon netjes voor wacht tot het groen is maar dat geduld heb ik gek genoeg niet uh, in gta want het is eerst als ik hier nu rood krijg en dat wordt nu maar krijg ik krijg het gewoon door dan is het eerst links groen dan rechts groen dan voor me groen dan alle voetgangers groen en dan jij pas weer dat is echt heel lang wachten er komt net ook een andere ambulance aan die een patiënt heeft afgeleverd of gaat afleveren Dag collega. Kijk eens. Oh. Ik mag achterin niet laten zien. Oh, dan ben ik toch een boefje. En we gaan naar Niet daar naartoe in ieder geval. Daar kom je nooit doorheen, dat duur is dus lang. En dan moet ik maar omrijden. Want stel er komt een melding. Dan kan ik de aarte mensen nu meteen uitwijken natuurlijk. Eh. Of eh, hier kan ik dan meteen weg, daar stond ik eh, mijn muur vast. We wiss die uitspraak. Persoon neergeschoten, daar ga gaan we niet meer heen, want dan ben ik nog nooit te plaats gekomen, ik ga alleen maar fout. als je een goede, of ja, als je, het is vaker zo, een soort quizvraag. Geen prijs zit eraan vast hoor, maar als een ambulance naar nou achter jou staat, kan het zijn dat die een paar meter afstand houdt. Terwijl je denkt, nou, je had toch makkelijk nog een smart tussen je kunt. Um, tot er gewoon of een fietser heel makkelijk doorheen of, uh, snap je? Dus stel dit is, deze paal hier links is een auto, dan houden ze dit soort afstand. Terwijl jij zelf misschien gewoon hier zou staan op de voorgaande auto. De vraag is, waarom doen ze dat? Ik weet het. Kan een ambulance zijn, kan een brandweer zijn, kan een politie zijn. Weet jij het ook? Laat het we maar weten in de reacties. Uh, en ik ga eens kijken of mensen daar het juiste antwoord op hebben. Ja, dat zag ik gebeuren en ik deed er niks tegen. Maar ik ben er wel langs. Zo. Aangekomen we post. Waar wij wachten op een nieuwe spannende melding. Want uh, de rest was wel allemaal heel saai. Over spannende meldingen gesproken. Dit is er een. Reanimatie. We gaan die kant op. A1. Reanimatie. Lolo, leave open lanes open, dankjewel. Waar is dat van? Laat het we allemaal weten. Ja, dat is super makkelijk dat het voor een is. Maar die andere vraag wil ik wel eens weten hoeveel mensen daar antwoord op hebben. Plaatsen voor de 103 graag tweede ambulance kant op want ze zijn de reanimatie inderdaad gestart. Goed mevrouw, ga ze door of weet je wat, ik neem het over, dankjewel hoor. Mijn collega en, en ik gaan beoordelen. Ja, betreft inderdaad een reanimatie. Uh, reanimatie gestart de Lifepack opladen. Geen chok, geadviseerd en ze leeft. <laughs> Deze mod is toch zo so simpel eigenlijk he. En had je uitgekomen over de reservatie? Ik heb niet gehoord wat er komt. Ik moet hem vrienden. Zo. Ja, ambiën. Daar komt een Audi. Want ik weet dat het geen ambiën is. Zo. We doen de gaar naar Pek Daar moet er ook nog een uh, vrouwken in. De vrouwken is boos nu, hè? Ja. De vrouwken, kom hier, Jan. Geen moet in de ambu. Hoppa. Teran rijd door. Teran rijd door. Dank u wel. Enste maat of wat je bent niet door. Dank u wel. En dat is A1 naar het ziekenhuis. Na een reanimatie. Een succesvolle reanimatie. De brandje sorry tuurlijk zo daar ben ik weer en de ambu staan daar ja voor de mooie thumbnail want ja een beetje mooie thumbnail moet altijd wel vind ik altijd wel mooi en belangrijk ook uh, maar waar het om gaat is dat de video weer klaar is voor vandaag soms is het gewoon um, dat je en dat hebben jullie als jullie zelf lspd spelen en de ims mod spelen en elk ander spel wat met mods wat dus iets instabieler is um, en zeker als je dan gaat opnemen dan denk ik dat jullie allemaal wel het gevoel kennen van opname starten game crash stoppen tweede opname starten die dan verder gaat game crash stoppen derde opname starten game crash stoppen vierde opname starten game crash stoppen ik kan nog wel naar 5 6 7 8 doorgaan maar ik denk dat jullie ook bij 4 al denken van weet je wat laat maar zitten dus ik heb gewoon allemaal stukjes uiteindelijk gepakt. Met die stukjes heb ik toch een video weten te maken. En uh, ik heb dat nu ook al geedit uh, En achteraf bedacht ik nu of zag ik van ik moet nog even een outro maken. Dus dat doe ik dus nu bij deze. En als ik dan toch nog een thumbnail nodig heb. Dan maak ik meteen op deze locatie met die twee ambus op de achtergrond. Uh, de outro. Dus um, bedankt voor het begrip. Ambu, dikke shout-out naar Jessly uh, van Heumods. Uh, want ja, hij is natuurlijk gewoon super vet, die ambu, er komen nog veel mooiere dingen aan van Jessly uh, en van Heumatz dan. Uh, maar ik wilde hem gewoon nog gebruiken. Dus bedankt daarvoor Jessly, je weet het. Uh, voor jullie, bedankt jullie voor het kijken. Laat het blauwe duimpje achter. Uh, en een reactie en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Als ik heel goed nadenk is dat een roleplay video. Uh, waar ik wat nieuws probeer, of wat nieuws heb. En wat ik uh, sindsdien wel vaker heb gedaan. Uh, ook weer thanks to Jessly in die video. Uh, Jessly is gewoon een goede kameraad van me. En uh, wat dat gaat zijn, dat gaan jullie uh, dan over een paar dagen, twee dagen zien in een nieuwe video. Tot dan!